5 januari zal de compositie Elementa in première gaan, gespeeld door Jeugd van Varen Altena. Ter gelegenheid van de fusie van de drie gemeenten en als onderdeel van Altena Bruist, componeerde Leon Vlix het muziekstuk op basis van een aantal elementen uit Altena. Vlix dirigeerde het orkest tijdens de repetitie, wat normaal onder leiding staat van Ron van Vuren. Elementen is geschreven voor jeugd of Altena. Altenaar. De titel zegt het al, het gaat over de elementen. En ik heb vier elementen, aarde, water, vuur en wind. En aarde staat in principe voor het hele grondgebied. Drie gemeenten dus werken dan een adem die samengaat tot de nieuwe gemeente Altenaar. Dus dat grondgebied, is dan aarde. En dan vuur staat voor.. Die hier heeft plaatsgevonden, die heeft uh, gehoord heeft. En dat is een uh, rustig gedeelte wat eigenlijk het water vertegenwoordigt. Uh, vertegenwoordigt. Dat is uh, eigenlijk aanwezig hier in, uh, in het, uh, de omgeving. En de compositie sluit af met uh, element wind. En dat stelt eigenlijk voor de windmolens, de hele windmolens die hier aanwezig zijn. Wie benieuwd is geworden, de première is op 5 januari in Hank. En voor meer informatie, kijkt u op www.jeugdfanfarenaltenaap.nl